Hoi, hey, ik ben Boukje Kanaan. Ik heb een boek geschreven, dat fotografeer je toch niet. Nee, dat zou je denken, maar ik wilde dat wel. Bij mijn moeder. En zo is eigenlijk ook alles, alles gestart. Bij de dood van mijn moeder. Dit is mijn moeder. Rikki Verstegen. In 2009 overleed zij. En ik wist bij het organiseren en het vormgeven aan de uitvaart dat ik daar foto's van wilde. Mijn dochter die zich als engeltje zou verkleden en voor de rouwstoet wilde uitlopen. Toen dacht ik, maar nou, ik zie nooit dat koppie met welke uitdrukking, welke expressie zij daar voorop zou lopen. Waar wij zouden zitten, hoeveel mensen er zouden komen. Het gilde dat met een vlag nog een groet zou geven. Allemaal elementen die ik op de foto wilde hebben. Dus heb ik een fotograaf ingehuurd die dag. Die fotograaf heeft prachtige foto's genomen. En toch wilde ik het anders. Ik vond dat het anders en beter kon met een prachtig beeldverhaal. Want uiteindelijk mist ik een aantal foto's. Dus na 2009 ben ik gaan nadenken over het feit hoe je als... Rauwfotograaf, uitvaartfotograaf en wat ik het nu noem afscheidsfotograaf in dit werkveld terecht kan komen. Want hoe kan het nou dat ik als enige dat soort foto's zou wensen? Nee hoor, dat kan niet anders zo zijn dan dat er heel veel mensen behoefte hebben om terug te kunnen kijken op een passend afscheid, een afscheid aan een dierbare die jou kan troosten, nou ja, die foto's die jou troost kunnen geven en uh, steun aan kan hebben. Er is een heel pad aan vooraf gegaan tot waar ik nu ben. Het is 2019, dus bijna zo'n tien jaar later heb ik er een boek over geschreven met al mijn ervaringen erin. Al mijn kennis erin over hoe jij ook een goed afscheidsfotograaf kan zijn. Ik hoop dat je er geholpen bij bent.